Hey Bem Bem. Oh Bem Bem. Hé, hey. kijk eens. Hey. Ik gooi hem. Oh, Bem Bem. Hé, hey, Brabantje. Oh, Brabantje. Kijk eens, Brabantje. Oh, Brabantje. Brabantje. Hé, hey, Brabantje. Oh, Bem Bem. Kijk eens, Bem Bem. Oh, Brabantje. Hé, hey, Brabantje. Hé, hey, Brabantje. Bonus staat er ook. Hé, hey, Bonus. Bonus. Achter de oren van Bem Bem. Hé, hey, Brabantje.